Nou, ik heb een beetje lang geslapen vandaag. Mijn haar zit er niet zo goed uit. warry body. warry body. Ik body, body. Even verdoessen. me opfrissen. Buk laten. Plukk uit laten. Eten. eten. En dan um, een koffiezetapparaat verkopen, toch? Ja. Ja, via Marktplaats. Ik heb even de slaapkamer opgeruimd. Er is nogal rommel. En dan ga ik nou even lekker douchen. Nou, net onder de douche geweest. En ik heb even de badkamer schoongemaakt. Wat shiny. Ik heb even opgeruimd. Nou, het is alweer bijna donker. We zijn nu even lekker de hond aan het uitlaten. Poef, poef, poef, poef, oef. Vlaardingen in de avond. Dat is toch een prachtig plaatje. Is jongen. Ik nog steeds. Ik heb net gevochten. Het is leus. Het gaat niet eenmaal lekker. Ja! Yes. Is het hier toch mooi? Als ik in Vlaardingen loop, vind ik dit toch altijd wel een heel krachtig plekje in het donker. De weerspiegeling van het water. Zeg dat goed? Nee huh? Is het de weerspiegeling van het water? Ja. ja. Nee, ik zeg het goed. De weerspiegeling van het water. In het water. In het water. In ieder geval, ik vind het prachtig. En vooral de lichten. Light, daar is ja, light. Gewoon alles wat Puk. bij elkaar samenkomt. Puk. Nou is Puk helaas weer verdwenen. Dat gebeurt iedere keer. Dat is in de, bos. is in de bosjes. Pukje. Daar is Pukje weer. Ja, Pukje, hoi kerel. Een het is zijn favoriete dansje. Het kan zien, maar er vormt zich gewoon een klein laagje ijs op het water, dus wie weet, de 11e. Ik het denk, doet. ik denk dat we morgen kunnen zien. Ja, denk je dat? Oké, okay, we hebben de koffiezetapparaat net verkocht, de beste manier is alweer weg. Ja. We zijn eigenlijk best wel. Uh, nou ja, wij dachten dus dat hij heel erg kapot was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. We gebruiken hem gewoon verkeerd. Ja, we gebruiken hem gewoon verkeerd. Maar ja, whatever. Weet je. Les voor de volgende keer. Je zie je er voor iemand blij. Ja, behalve voor wij. Voor wij. Hé. Hey. Omdat ik vandaag een beetje laat uit bed was. Um, ja, en ik eigenlijk weinig te doen heb gehad. Uh, Lijkt misschien leuk om... ...en ja, misschien wat meer over mezelf te laten zien. Ja, ik ben uh, persoonlijk een, uh, ja, een hele erg vintage lover. Uh, ja, ik hou er gewoon van oude dingetjes, hebben dingetjes. En daarbij uh, ja, vind ik skeletten ook fascinerend.